Stabiliseren het voertuig. Jongens, blussen, als dat nog niet duidelijk was. Ik hoop dat jullie watergereed maken voor de TS en voor de autoladder. leuk dat te kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta 5 l is morgen en vandaag ga ik weer een pad in Noodroef 1 en 2 uh, brandweer simulator duits nu nog versie 1 binnenkort komt versie 2 uit ik weet niet wanneer dat kan nog een jaar duren die zou wat beter zijn hoop ik uh, in ieder geval uh, ja dit uh, speel ik dus zo af en toe want ja het is niet perfect uh, wat ik al uh, ja, wat ik al laat merken eigenlijk uh, je draait zeg maar, een, een, een dienst en uh, die dienst die, uh, bevat uh, verschillende meldingen. Wanneer die komen en welke melding komt weet je zelf niet. Uh, dat kan, uh, ja, meestal zit er wel een patroon in dat er over twee minuten eens de eerste melding komt Een wagen is er ook nog zo'n prio 2 buitenbrand. Uh, in ieder geval uh, vandaag zitten we dus op alle wagens. Ik zie wel waarvan ik denk van is het is leuk. Er is een update uitgekomen en er zitten verschillende dingen in. Uh, er zou een nieuwe melding zijn dan zou uh, je kunt nu zelf ik weet niet of ik het al heb gezegd in een andere notrof video ik geloof dat ik die toen heb opgenomen en dat het allemaal heb gezegd maar niet online heb gegooid uh, je kunt in ieder geval um, uh, even denken je kunt zelf aankruisen wie je mee wilt hebben naar een incident dus stel nou dat je een OMS hebt ja normaal gesproken bij een OMS is het echt gewoon <coughs> alleen TS in Nederland dan tankautospuit maar in Duitsland gaat dus alles mee dus je zou in principe de autoladder de tlf of weet dat ding uh, dat zo, uh, zo kijk hier kan ik nu heeft dat weinig zin om de ts weg te klikken maar dat zou dus kunnen uh, ja we kunnen eens kijken nemen en uh, prio 1 ongeval Achtung, wegvervoer mogelijk beknelling u 3 Einsatz, vuur, LF 24 rtw 1 Speak. Oh nee, dat moeten we niet hebben. Mijn stuur uh, detecteert automatisch uh, of hij denkt dat hij moet ingrijpen. Het hoeft niet, hij wil dus achteruit rijden. Zitten uh, wij vol eigenlijk. Denk het wel hè. Zet de status 3 aanrijdend. We moeten rechtsop. Oh knal ik vol op die vraag Jezus. Ik wil aan het kijken of die omby mee kwam. Nou ja, die komt mee. Rechtsop, ja om komt mee. Daarachter zie ik iets. De politie is er niet te plaatsen, zo te zien. Of die komen niet te plaatsen, dat weet ik niet. Status 4 te plaatsen. En enter. Nee. We moeten de pomp bedienen voor het geval dat. Ondertussen zal ik de weg even gaan afzetten. De politie kan dus niet mee, die zijn druk ofzo. Ja dit is de politie, maar dat is natuurlijk de noodarts. Uh, maar die hebben ze in het skin pack omgeskind naar Nederlands. Uh, naar de politie. Goed, eerst gaan we die actie onschadelijk maken daarna zullen we de wielklemmen of de wielblokken, deze dingen, moeten gaan gebruiken. Stabiliseren het voertuig. We gaan nu met die Hooligan tool proberen om die deur open te krijgen. Dat scheelt ons natuurlijk wat knip en wat... Nou, dat werkt dus niet. Hooligan tool leggen we neer en we gaan met de spreider te werk. Oké. Okay. Is namelijk nou alleen een nut niet. Hij is nu toch... Ja, oké. Okay. Moet hij misschien wel even knippen inderdaad. Mijn collega gaat knippen. Als je dat heeft geknipt, dan uh, kunnen we of de persoon uit het voertuig halen. De politieagent in dit geval. De noodarts dus. Kom even kijken van, hé, hey, uh, wat gaan we doen? En hij bepaalt in dit geval dat wij... Het dak. Ah oh nee, hij al hier. dat wij hem niet uit de auto hoeven te bevrijden als in het dak er open te knippen. Tot we nu gewoon ons bezig kunnen houden met de rest. Dus in dit geval opruimen en retourkazerne. dan nou meteen op weet je juist ja, dat ook lekker als de brand mag zijn dan was het echt uh... nou en ik zie jullie zo meteen maar weer op de kazerne waar we uh, zoals eigenlijk altijd uh, gewoon weer waar ik jullie bij de nieuwe melding gezien ik ga niet allemaal die hele kazerne laten zien uh, want dat hebben ja misschien hebben jullie nog niet gezien maar ik zal eens kijken of ik daar uh, zin en tijd voor heb. Brandschut. LKW brand. ELW. LF 24 RTW 1 Melding auto brand uh, vrachtwagen brand eigenlijk. Uh, ik heb in ditmaal eens gekozen om alleen <coughs> de TS en de overheid te sturen. Niet de TLF. Um, die, uh, ja, ik ga eens kijken of dat uit gaat maken. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat die TLF niet voor niks mee wordt gestuurd en dat je dan krijgt dat je, um, dat je je taken niet kan uitvoeren omdat hij er niet bij is. Dankjewel. Here's our ark, I I'll fix it well to a Het begint er al mee dat ik nu niet meer op enter hoeft te drukken om de missie te starten. Dat is al gaar. Oké, okay, ik ga de pomp uh, bedienen. De status het ter plaatse. Dus kijken of hun ook wat gaan doen of dat ze gewoon het stil blijven staan. Die blijven ze allemaal met stil staan. En kijken naar. Dat bedoel ik. Dus wat ik voor de zekerheid maar toch ga doen is via de OVD. Via... Nou oh, wacht ze gaan niet zomaar, oh nee hij gaat gewoon besten. Oh ik moet ze taken geven denk ik. Ja ik ga ze taken geven. Ik ga de TLF toch mee sturen. TLF is gekoppeld, die zal zo hier zijn. Ze zijn druk bezig. is brand blussen als dat nog niet duidelijk was. Ze dus gaan met schuim blussen. Beetje naar links. Ziet er goed uit boys. Daar is de TLF. Ergens. Daar is hij. Hij was, was toch niet nodig. Rijd er alsjeblieft niet overheen. Hij zet de pomp uit denk ik. Dan terug op finish en dan mag iedereen weer retour. Goed gewerkt. Oh God, waar ben ik? Uh, ik volg jou. Containerbrand. Einsatz für ELW LF24 DLK2312 TLF. Hoe is hij zo snel naar mijn idee op? 1 dan moet ik hier ja, goed. Uh, ik ben dus nu ook bij deze melding OVD en ik ga kijken of ik het weer zo goed kan coördineren, als zij juist. Dus ik gaan nu aanrijdend, ik krijg geen statusgeluid geluid te horen. Nee, dat is normaal. Wacht even. Zo, daar zijn we weer. En uh, ik er werd geklopt. Ik hoorde het heel toevallig, anders dat is het niet goed. Maar goed, uh, even kijken. We zijn te plaatsen. We <coughs> zetten hem zoveel mogelijk naar voren. Tot we de TS en de autoladder genoeg ruimte geven. We gaan namelijk blussen vanaf de autoladder. Dan komt TS aan. Uh, ja oké okay. iedereen luisteren wat we gaan doen ik wil dat jullie water gereed maken voor de TS en voor de autoladder ja zullen jullie ook een koppelstuk gaan neerleggen een verdeelstuk of weet zo'n ding ik wil dat die autoladder wordt opgezet Ik ga die auto laten maar opzetten. Jij ja, blijf zitten. Oké. eenmaal een uh, ademlucht omhangen, kan er dadelijk in dat ding gaan zitten, kun je blussen goed, heb je omgehangen ja, mooi hierin en van bovenaf gaan blussen en dan ga begin te blussen, hallo Wat zijn we nog bezig met dingen jongens De pomp staat aan die gast zit hierin. Dan begint te blussen. Dan ga ik jullie helpen. Zet die pomp aan. Ja, oké. Okay. we moeten blussen. Er komt geen water uit ook. Jullie hebben verkeerd aangehangen waarschijnlijk. Ik ga nog wel eens even kijken. Waar gaat dit heen? Zo. Het gevoel dat hier niks van klopt hoor. Verder maar goed. Dan ga ik maar even blussen zo. Wel de melk niet afgerond maar we in ieder geval geblust. Maar je kunt namelijk heel makkelijk gewoon hier doorheen blussen. Ik zie weliswaar niet of er nog iets fikt, ja nu zie ik het wel. Maar die moeten toch bijna uit zijn en op één plekje f6 f2 uh, f2 ik denk dat het uit is ja en nu stoppen ze ja natuurlijk ja. oké okay, dan gaan we naar f1 f1 f1 oh. Hij heeft hier al een taak gegeven, hij heeft al op finish gedrukt, zeg maar. Dus iedereen gaat opruimen. En dan gaan we weer uh, retour kazerne. Maar goed, ik ga nu de video beëindigen. Ik hoop dat je een leuke video vonden. Ja, een beetje. het is dus iets anders als over D, maar ja, het blijft noodroef Dus het werkt weer voor ene een, uh, Ja. Um, ik zou zeggen tot over twee dagen bij nieuwe video's als het tijd. En uh, ik heb het al opgenomen. Ik weet niet wat het is, want dat heb ik al vaak. Toen toch niet weet wat het is. Tot dan. Doei.